Houd ons YouTube-kanaal in de gaten voor meer video's over het weer in de wereld. Eet ik ondertussen mijn Pizza Hawaii op.